Aan mijn oogleden. S morgens werd ik wakker en dan had ik het gevoel dat ik er helemaal niet wakker uit. En na de behandeling is dat wel enorm verbeterd. Ik heb voor de plexerbehandeling gekozen omdat ik niet wil dat er gesneden wordt als het niet echt nodig is. En de plexerbehandeling is toch een stuk vriendelijker. Ik had er eigenlijk geen twijfels over. Ik heb dat van tevoren goed uitgezocht allemaal en ik heb me goed laten informeren en een filmpjes bekeken. Dus het was eigenlijk allemaal wel heel duidelijk. Ik had het een beetje onderschat, maar ik ben toch heel blij met het resultaat. Want het was toch uh, ja, best wel heftig, de eerste paar dagen, de eerste drie dagen. Maar daarna was het ook eigenlijk uh, best wel makkelijk allemaal. Ik ben heel blij met het resultaat, want ik heb tenslotte weer oogleden. Ja, <lacht> aan iedereen. Ja, ja ik kreeg toch wel reacties van Goh, je ogen zijn groot geworden en het is heel duidelijk zichtbaar. Dus dat is op zich is dat natuurlijk wel allemaal leuk. Ja, omdat ik het gevoel heb dat er nog de puntjes op de i kunnen.